Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Zij zijn niet van de wereld, zoals ik niet van de wereld ben. Veel mensen leven tegenwoordig in een voortdurende staat van overbelasting en stretchen zich tot het uiterste. Als gevolg daarvan staan ze op het punt van instorten. Zelfs de atmosfeer lijkt geladen met allerlei soorten stress druk, ontmoediging en negativiteit. Maar het goede nieuws is dat, ofschoon we als christenen volgens Johannes 17 in de wereld zijn, we niet van de wereld zijn. We hoeven niet conform het wereldse systeem te handelen of te reageren. Ons gedrag en benadering zou volledig anders moeten zijn. De wereld reageert met boosheid en ontmoediging op moeilijkheden. Maar Jezus zei in Johannes 14, vers 27 dat we zouden moeten stoppen om geagiteerd, verstoord of boos te reageren. Deze tekst geeft aan dat ons gedrag het verschil kan maken met die van de wereld. Ik heb gemerkt dat de juiste houding en benadering een situatie volledig kan omdraaien. De juiste houding opent de deur voor God om bovennatuurlijk te werken en je te helpen. De juiste houding is dat je in staat bent om in en niet van de wereld te zijn, zelfs als je erdoor omringd wordt. Vergeet niet dat Jezus de wereld haar macht om ons schade toe te brengen heeft ontnomen. En omdat we in Christus zijn, zijn we in staat om uitdagingen op een kalme, zelfverzekerde manier te benaderen. Voel je vrij met mij mee te bidden. Heere God, u zei dat zelfs als ik in de wereld ben, ik niet van de wereld hoef te zijn. Ik kies vandaag voor uw houding en gedachtengang. Zelfs te midden van deze wereld,